Goed zo, Joyce! Hé hey, Joyce. Oh, Joyce! Dat smaakt lekker! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Alleen de kijkers weer weg. Hé hey, Annabel. Hé hey, Annabel, kom eens. Hé! Hey. Oeh, neus aan neus. Dat gebeurt niet vaak. Hé hey, Joyce! Alleen Blackjack is weer weg. Die is waarschijnlijk hooi aan het eten. Hé hey, Annabel! Hé hey, Annabel! Hé! Hey. Hé! Hey. Oh Roosje! Oh Roosje! Oh Roosje! Hé! Hey. Hé hey, Roosje! Goed zo Joyce! Ho, Joyce. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Annabel. Alleen Blackjack weg. Die zit natuurlijk een hooi aan het eten. Goed zo, Joyce. Hé, Joyce, kom maar, Joyce. Ho, Joyce. Hé, hey, Annabel. Goed zo, Joyce.